Dit is de Cellular Bio Smoothing Tonic, een anti-aging verzachtende lotion die de dode huidcelletjes alvast op een milde manier verwijdert met de reiniging. Um, je krijgt meteen dus een stralende, egale mooie huid. Uh, wat hij ook doet is de productie van uw collageen in de huid, voor meer stevigheid.